We gaan het hebben over auteursrecht. Ja. Wat vind je daar nou van? Ja, en? ik heb me er eens in uh, verdiept in uh, auteursrecht op uh, beeldmateriaal. Want mensen halen allemaal afbeeldingen van internet en soms zonder uh, te kijken of dat eigenlijk wel mag. Uh... Ja, en uh, we vertellen in onze workshop vertellen we daar van alles over. Hè? Dus, ja. uh, en ook wat uh, tekst betreft. Want auteursrecht is ook uh, voor tekst natuurlijk belangrijk. En voor uh, linkbuilding. Maar uh, dat vertellen we tijdens onze workshop.